Ik heb echt lange tijd een serieuze koopverslaving gehad. Zit het jou ook al een tijdje niet lekker? Die hele koopgekte, shirtjes voor een paar euro. Komt u die irritante koophonger waar je niet van afkomt? Je hebt gelijk, want die koopgekte is niet alleen slecht voor de planeet... ...maar ook voor de mensen die je kleding maken en voor jezelf. Nou, Ik vond het aan het begin ook helemaal niet gemakkelijk en ik kan me voorstellen dat jij dit ook hebt. Waar moet je op letten? Welke merken kun je vertrouwen? Maar inmiddels ben ik vier jaar verder en heb ik een hoop geleerd. En daarvoor heb ik een super makkelijke duurzame checklist voor je gemaakt. Klik hier voor meer informatie en de complete checklist.